Diebertje. Kijk eens! Oh, is het er eindelijk? Het is er! Ah, wat goed zeg! Ziet er mooi uit oh, ook! Yeah. Hij, hij weet veel. Hij weet Zo. veel. Meer. We moeten open. Zeg, uh, hallo, wat, wat zitten jullie daar een beetje te mompelen? Oh, ja, sorry Sinterklaas, maar we hebben nu uh, dit keer eens een keer een cadeautje voor u. Een cadeautje voor mij, ja. open, maar ik hem openmaken. Ja, ja. Oh, wat Je leuk moet zeg! Open. moet ja. open. Is even kijken. Oh. Oh. en wat Oeh. is dit nou dan? Ja, Sinterklaas, dit is de. Ja. NPO Streaming Award oh. voor jeugdprogramma's. Want wij zijn dus het meest gestreamde jeugdprogramma, het Sinterklaasjournaal. Nou zeg, ik ben helemaal... Ik uh, van ben... Nederland dit jaar. Ik ben sprakeloos. Is dat in... mooi of niet? Oh. Maar dat is, oh. die mooie? Wat is die fantastisch, wat, wat geweldig nou. Iedereen enorm bedankt voor het kijken hè. En alle streamers ook bedankt ja. vooral. Ja. Enorm bedankt, dank jullie wel. Geweldig wel. NPO Start feliciteert het Sinterklaasjournaal.